Jullie dragen allemaal bij aan de toekomst van Flevoland. Dus een hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn. Maar zullen we gewoon beginnen met dat eerste thema, democratie, en die eerste pitch. En dan zal ik hem even netjes aankondigen. Die eerste wetenschapper die zijn visie op democratie gaat geven is hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag aan de Rijksuniversiteit Groningen. En mag ik hem hartelijk welkom voor Kees Aerts. Dank voor de uitnodiging om hier vanavond iets te mogen bijdragen aan dit prachtige project. Ik wil het heel kort met u hebben over de problemen van de democratie en de belangrijkste oplossingen die ik daarvoor zie. Democratie zoals we die kennen in Nederland kent een aantal problemen. Er gaat ook ontzettend veel goed in Nederland, dat moeten we zeker niet vergeten. We hebben een goed functionerende rechtsstaat over het algemeen, de schandalen natuurlijk daar gelaten. Maar er zijn ook een aantal hardnekkige problemen die steeds weer terugkomen. Drie wil ik er noemen. Allereerst de, de toegenomen complexiteit van het openbaar bestuur. Het openbaar bestuur is in de loop van tientallen jaren ingewikkelder geworden door de toevoering van nieuwe bestuurslagen, Europa, allerlei samenwerkingsverbanden. Het is ontzettend moeilijk voor burgers en ook voor politici en bestuurders zelf om daar nog op een goede manier mee om te kunnen gaan. Complexiteit is uh, probleem nummer één. Probleem nummer twee, ook al zou ik het probleem hier wel uh, tussen aanhalingstekens willen zetten, is dat burgers in de loop van de jaren steeds mondiger zijn geworden. We zien dat natuurlijk allemaal als een hele positieve ontwikkeling. Maar het heeft gevolgen voor het, voor het functioneren van de democratie. Burgers willen meer van het openbaar bestuur, zijn actiever geworden en uh, ja, laten zich ook niet meer zomaar wegzetten. Het derde probleem waar ik op wil wijzen is de crisis waar politieke partijen zich in bevinden. Dat is langzaam gekomen, maar daarom is die crisis niet minder reëel en die lijkt steeds ernstiger te worden. Het belangrijkste verschijnsel wat we daarvan in Nederland zien is de enorme versplintering van de politiek van de partijen. En als gevolg daarvan enorme wisselingen in verkiezingsuitslagen van de ene op de andere verkiezing. Ik kom daar zo op terug. Die eerste twee ontwikkelingen die ik heb genoemd, de complexiteit en de mondige burger, dat zijn zaken, daar doe je niks aan. Je kunt het problemen noemen, maar je kunt het ook als gegevenheden beschouwen. En zoals ik al heb gezegd, de complexiteit kunnen we proberen eenvoudiger te maken, maar het hoort een beetje bij de manier zoals we ons bestuur hebben ingericht. De mondige burger is een verworvenheid, dus die moet je koesteren. Het derde probleem daar kom ik sowieso zo meteen nog op terug. Kijken we naar wat er is opgehaald in Flevoland vorig jaar in alle panelgesprekken. Ik heb gelezen wat er is opgehaald. Wat mij opviel is dat daar, als het over democratie gaat, twee punten echt uitspringen. Het eerste is, wat mensen graag willen in 2050, is meer identiteit, identificatie met de gemeenschap. Meer saamhorigheidsgevoel, gedeelde waarde. Het tweede wat heel vaak wordt genoemd is meer mogelijkheden om in te spreken mee te doen met het openbaar bestuur. Toen ik dat las, uh, toen was ik ook enthousiast om een essay te gaan bijdragen... want ik dacht, uh, ik weet niet of dit wel uh, de goede aanknopingspunten zijn... voor de democratie in 2050. Uh, gedeelde identiteit, gedeelde waarden, We willen dat allemaal natuurlijk, maar ook onze samenleving. Niet ons, alleen ons bestuur is complexer geworden... En uh, die identiteit, uh, uh, ja, Maxima heeft dat al een hele tijd geleden gezegd, in Nederland is iets leuks om aan terug te denken. Maar uh, ik denk niet dat dat ooit nog wordt zoals we nu denken dat het honderd jaar geleden was. Als het gaat om democratisering en deelnemen aan uh, de politiek en het openbaar bestuur, denk ik vaak dat de verwachtingen erg hoog gespannen zijn. Met name de verwachtingen uh, van nieuwe inspraakvormen, burgerraden, wat we daarbij zien is dat uh, allerlei nieuwe manieren om mensen te laten deelnemen aan het openbaar bestuur... toch vaak meer mogelijkheden bieden voor dezelfde mensen. En de groep die je graag zou willen bereiken, die wordt ook met nieuwe manieren nog niet bereikt. Dus uh, daar zie ik uh, wel een, uh, een probleem bij. Wat moet er dan wel gebeuren? Nou, ik noemde net al het derde uh, grote probleem van de democratie, de crisis van de politieke partijen. Daar zitten volgens mij de aanknopingspunten. Uiteindelijk zijn de politieke partijen in Nederland de scharnieren tussen het politieke systeem en de samenleving. En alleen die partijen of de organisaties op die plek zijn in staat om uh, het systeem, de cultuur en het functioneren van uh, de politiek uh, te verbeteren. Kijk naar de laatste verkiezingsuitslag. Uh, fragmentatie alom, de boerenburgerbeweging die overal wint, ook hier... Maar ze gaan het in hun eentje niet redden, alleen door samen te werken met elkaar en door goed met elkaar af te spreken hoe je in de komende tijd de organisatie opbouwt, kun je daar iets aan doen. En nu heb ik vier seconden, dus ik houd er maar mee op. Dankjewel. Dankjewel Kees en uh, welkom aan onze uh, tafel. Onze volgende pitch, uh, onze tweede wetenschapper is lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg bij Hogeschool Windesheim in Almere. En ze schreef een optimistisch essay over nieuwe vormen van democratie voor Flevoland in 2050. Mag ik een hartelijk welkom voor Kitty Jurrius. Ja, goedenavond allemaal. Mijn naam is dus Kitty Jurrius. Ik ben uh, lector klantenperspectief in ondersteuning en zorg. Dat doe ik bij Windesheim, uh, de vestiging in Almere... En eh, sinds 2014 doe ik onderzoek in deze provincie en dat onderzoek dat gaat eigenlijk vooral over het perspectief van zorggebruikers, burgers ten opzichte van de zorg. Dus wij hebben heel veel gesprekken met mensen die zorg gebruiken en eh, het lectoraat richt zich op klantenperspectief, dus dat betekent dat we ook heel veel doen eh, in inspraak en zeggenschap in het zorgverleningstraject. En een van de verbazingen die ons eigenlijk ja, is opgevallen in de afgelopen jaren... is dat we wel met de zorgorganisaties heel erg bezig zijn met het realiseren van die inspraak in de zorg. En ook op organisatieniveau met cliëntenraden. Maar dat we ons eigenlijk moeten gaan afvragen hoe zit het eigenlijk met die inspraak van die zorggebruiker... op de macrokeuzes die wij met elkaar maken op zorggebied. En dan is, gebeurt er in deze regio toch wel iets heel opvallend en zorgelijks, namelijk dat een deel van de bevolking die weg niet vindt en die stemt dus niet. Dat zien we ook bij de afgelopen... Uh, verkiezingen, we hebben gewoon een laag opkomstpercentage en dat betekent dat een deel van de bevolking niet goed door die part politieke partijen gerepresenteerd wordt, omdat de keuze eigenlijk niet wordt uitgebracht. En dan um, is een zorg die we dan tegenkomen vanuit ons lectoraat, van goh, wie zijn nou eigenlijk die mensen die niet gaan stemmen? En dat weten we, Um, door onderzoek vanuit de SCP. We weten het ook een beetje vanuit het eigen onderzoek. Dat zouden we nog wel eens nog beter kunnen onderzoeken. Wie stemt daar eigenlijk niet? Maar dat zijn misschien ook wel juist weer... die mensen die net iets meer die zorgvraag hebben en die zorg gebruiken. En laten we nou net aan de vooravond staan... van een heleboel belangrijke keuzes die we in deze samenleving moeten maken... op het gebied van zorg. He, we weten allemaal... Zorgprofessionals komen we tekort. We moeten nadenken over hoe we het allemaal anders organiseren. Veel meer kosten gaan beperken omdat we ons zorgen maken over grote beroepen op de zorg. En dat betekent dat we een heleboel macrokeuzes gaan maken... En dat gaan de politieke partijen als het goed is doen. En die moeten eigenlijk representeren de zorggebruikers. En daar zit dus iets heel zorgelijks, want die zitten nu niet in die representativiteit. Nou, daar moeten een aantal dingen voor gebeuren. En dat is eh, volgens mij ten eerste veel beter informeren. En veel meer keuze maken over de informatievoorziening en over de taal waarin je dat doet. Ook nadenken over hoe bereik je groepen die niet uh, vanzelfsprekend één vandaag kijken of de krant lezen of daar op andere manieren hun informatie verzamelen. We hebben echt een opgave in andere informatievormen vinden en daar mensen mee bereiken die nu niet bereikt worden. We hebben een tweede opgave, dat is het vertrouwen dat mensen hebben in de politieke instituties en de overheidsinstanties in dit land. Als we... Mensen eh, vragen om te stemmen en vertrouwen te hebben in eh, de beslissingen die worden genomen. Dan hebben we een opgave. Democratie gaat niet vanzelf. Mensen gaan niet gewoon stemmen. Dat moet je heel veel voor doen, heel hard voor werken, al vanaf het begin dat kinderen geboren worden op school zitten, en later vertrouwen krijgen in instituties als overheden en politieke partijen. En als laatste eh, andere vormen van democratie. En dat is. Um, nou ja, misschien net iets anders dan mijn voorganger zei: van hey, gaat dat wat opleveren. Misschien hebben we gewoon nog niet genoeg gezocht. He, dus als die andere vormen ook niet werken, dan moeten we nog beter zoeken. Want het kan toch niet zo zijn dat we een deel van de bevolking um, ja, die kansen niet geven om die inspraak te hebben en zich niet gerepresenteerd te vonden. Dus we staan volgens mij voor grote opgaves. En dat uh, daar wou ik maar even bij laten. Thank you. En dankjewel Kitty voor jouw pitch, ruim binnen de tijd, maar heel erg duidelijk wederom. We gaan deze twee visies op democratie bespreken aan tafel. En we gaan het hebben over eigenlijk twee vragen. Welke toekomst om naar te verlangen delen we hier aan tafel en in de zaal? En hoe gaan we daar dan komen? Misschien nog wel belangrijker. En laten we gewoon beginnen met welke visie delen we met elkaar? Kunnen we een gezamenlijk uitgangspunt vinden om uh, uh, van te vertrekken? Maar misschien moet ik eerst eventjes onze tafel uh, aan jullie voorstellen, want jullie kennen elkaar niet allemaal hè, hier in uh, Flevoland. Zo klein is het nou ook weer niet. Uh, uh, laat ik even beginnen uh, bij de mensen die dichtst bij mij uh, zitten. Uh, uh, René van Amersfoort. Ik ben een beetje in de war omdat Amersfoort een andere provincie ligt. Maar jij bent wethouder van de uh, Noordoostpolder met de portefeuille... sociaal domein en verduurzaming. En ik heb nog ingefluisterd gekregen, jij bent hier gaan zitten als frisdenker. Vond ik wel een mooi label om even te noemen, dus no pressure. Uh, <laughs> Kitty hebben we net gesproken, ik ga gewoon even tegen de klok, uh, klok in. Uh, uh, helemaal rechts uh, achteraan voor mij zit uh, Truus Zweringa, um, Truus voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein Dronten. Ook wel afgekort als ASD Dronten. Um, dan ga ik gewoon even uh, verder en uh, daar verderop zit wederom een wethouder. Uh, Rintse Broekema, wethouder van de gemeente Lelystad. Jij hebt uh, niet heel ver hoeven te reizen. Um, met als portefeuille zorg en welzijn. En je bent ook nog eens voorzitter van de GGD Flevoland. Dus dat is ook een interessant perspectief om mee te nemen, omdat we het over zorg hadden. Uh, Kees hebben we net uh, gehoord, dus die sla ik even over. En helemaal uh, uh, dichtbij mij weer zit uh, Herma Hofmeijer. Mooie allitererende naam. Uh, directeur bestuurder maatschappelijke dienstverlening Flevoland. En uh, dat is een organisatie, zeg ik er even bij, want misschien kent niet iedereen dat, uh, die volwassenen ondersteunt die in de problemen komen door schulden. En uh, jij hebt ook een hele brede bestuurlijke ervaring. Uh. Dus dat is ook fijn om mee te nemen. Dus een tafel vol kennis. Maar uh, niet alle kennis zit hier aan tafel uiteraard. Ook jullie hebben kennis. Dus uh, voel je vrij fijn om straks vragen te stellen over uh, punten. Of misschien stel ik jullie wel een vraag. Kan ook. Laten we het interactief uh, houden. Uh, maar we hebben net twee essays. Uh, gehoord over de toekomst van democratie. Um, ik, mijn gevoel zegt: jullie, gaan wel, jullie hebben verschillende visies, maar jullie hebben wel een gemeenschappelijk uh, probleem. Hoe kijk jij daar tegenaan? En als ik jou het woord mag geven, Truus, als, uh, als van, van de adviesraad Sociaal Domein. Um, ja. Uh, mijn ervaring is, en ik, heb daar ook, uh, ik ben ook bestuurder van een woningcorporatie geweest, dus ik heb ook in die zin veel met bewoners uh, altijd gepraat en samengewerkt, is dat de meeste mensen ervaringsgericht uh, leren en denken. En uh, in de beleidssfeer denkt men theoretisch. En dat is een hele andere benadering. En als je ervaringsgericht denkt, dan kijk je ook... Je kijkt eerst, is die persoon te vertrouwen? En wat weet ik daar al van? Hè, toen ik uh, in Dronten ging werken, wisten ze wat ik zeven jaar geleden gedaan had. En of ik deugde. En dat gelukkig was dat zo, anders je, uh, moest je daar tegen vechten. En vervolgens kijken ze naar wat je, uh, niet naar wat je, wat je zegt of naar de naar de, de stukken die je schrijft, maar wat je doet. En ik kan dat, dat als voorbeeld hebben, we hebben heel veel huizen energiezuinig gemaakt. En elders in het land was dat een probleem, mm -hmm. maar wij lieten het voordeel bij de bewoners. En dan zeiden de mensen, is het net zo als bij mijn tante of bij die van de kerk of van de voetbal? En dan wouden de mensen dat ook wel, want ze hadden gezien hoe het ging. En dat was ook met de, mensen, de technische mensen die het uitvoerden, die kwamen op excursie. Oh, bedoelen ze dat? Dat kan ik ook wel. En daar ga, daar, dus het is heel essentieel dat je a betrouwbaar bent, mm -hmm. dat uh, mensen uh, die lezen niet al die stukken Dus. Als het net iets anders uitpakt, kan je nooit zeggen op pagina 7, derde Alinea stond het. Nou, dat hebben ze niet gelezen. Ze ze, dan zeggen ze, u was zo enthousiast. Dus ik heb maar ja gezegd. Dat, zo, zo werkt het. En, uh, Wat zegt dit dan over de toekomst? Op het moment dat je dus burgers wil betrekken, juist de groep die niet betrokken is, mm -hmm. moet je dus ook luisteren naar de mensen... Je moet ook openstaan en ik merk dat daar ook best veel defensief gedrag op is of heel veel ingewikkeldheid. Als dingen niet helemaal goed gaan, luister daarnaar en haal daar zelf de beleidslijnen uit. En probeer continu te verbeteren. Als je een nota schrijft, denk dan eens... Als, als het over energiearmoede gaat, stel je dan eens iemand voor die uh, opeens uh, van 100 naar 400 euro ging en opeens met 2000 euro schuld zit. Doet die nota iets voor deze persoon hè? en dan gaat het leven voor mensen. En heel vaak zie je dat die dingen twee werelden zijn. En als er dan opmerkingen over de uitvoering, want dan worden mensen echt enthousiast om daar wat van te zeggen... En dan zeggen ze, ja, maar dat gaat niet over het beleid. Of kunt u het wel aantonen? Heeft u wel twintig mensen die, die dat ook... Uh, en, dus, je, en, dus als ik het even mag samenvatten, het is dus, dus eigenlijk een kloof tussen beleid en wat er in de samenleving uh, speelt. Dus, uh, ja, en, beleid, uh, dus die kloof zou geslecht moeten worden door uh, enerzijds betrouwbaar te zijn, anderzijds uh, uh, meer, meer doen, doen, hoor ik jou zeggen. Laten en ja. laten zien en leren van fouten. Ja, en begrijpen dat mensen jouw stukken niet gelezen hebben. Ja. En, en voortdurend die, die PDCA-cirkel ja. continu verbeteren. En uit opmerkingen, uit de zwakke opmerkingen van mensen... signalen halen en dat richting beleid vertalen. Ja, ik zie hier Herma in mijn ooghoek steeds knikken. <lacht> Jij bent het heel erg eens volgens mij met Truus. klopt dat? Op een aantal punten zeker, ja. Als het gaat om, om luisteren... kijk. Je moet niet verwachten dat mensen het beleidsgesprek gaan voeren met je. Je moet verwachten dat mensen over hun ervaringen vertellen. En, en die ver, vertaalslag, dat is, dat is onze opgave in feite. En dat is de opgave van beleidsmakers om, om te vertalen wat er vanuit ervaring van mensen komt. En daarin dan ook consequent te zijn. Dus uh, practice what you preach. Ja, ja, om daar beter in te worden in 2050. Ja. En, um, ik kijk even de twee wethouders aan. Uh, herkennen jullie die kloof waarover gepraat wordt? Ja, ja? ja. ja even René? Een kleine correctie. Ja? Wij doen in het Oostpol uh, Sociaal Domein over drie wethouders. Zo belangrijk vinden we het. Um, ja, we, ik, uh, ik ben het met jullie eens. Uh, waar ik meer altijd naar op zoek ga is wat is nou de, ook, hoe, uh, wat is, wat is nou de echte oorzaak? Hoe uh, kom ik nou echt bij die mensen terecht? Wat mij opvalt is dat het mensen zijn die vooral ook in uh, armoede of tegenwoordig stille armoede leven. Uh, en dat is een, zor dat is een zorgenpunt. Uh, volgens mij moeten we starten met een goede democratie met bestaanszekerheid. Want als je, uh, je bestaan zeker is, uh, dan, dan ga je stappen doen. Dan kun je weer verder, kun je vooruit. Maar dat is nu niet het geval. He, de, als je er nu naar kijkt, dan uh, pleist er alles dicht met regelingen. Het zijn er 35 gemiddeld bij de verschillende gemeentes. He, waar ik dan gebruik van moet gaan, gaan maken. We hadden het er net over het start met uh, meld je even online aan. Dat kan niet, want ik heb geen geld voor een laptop en niet voor internet. Uh, DigiD, ja, dat heb ik ook niet. Uh, paspoort heb ik ook niet, want ik heb geen geld. Dat betekent dat ik ben alleen maar bezig om mijn inkomen bij elkaar te harken. Ik moet overal dat vandaan halen, wil ik bestaanszekerheid hebben. Moet je eens voorstellen dat we in een, le in een wereld leven waar dat gewoon zo is. Je bent zeker van je bestaan, dan kun je stappen gaan maken, dan kun je vooruit. En dan ga je misschien wel politiek bemoeien of zo, ga, ga je er wel wat van vinden. Maar dat is helaas niet het geval. En dan kom je dus, he, op de, in de transitietheorie was dat ook heel erg. Wat is nu de echte vraag? He, van als je een probleem ziet en wat is de echte vraag? En dan kom je inderdaad dat arm, armoede. Wie is die vraag? Als je beleid maakt. Als Aha. je... Als je uh, bijvoorbeeld, he, ik heb in zo'n platform gezegd over langdurige zorg. Is je vraag hoe beheersen we de kosten? kom je tot andere oplossingen als... hoe zorg je dat mensen op een leuke manier oud kunnen worden. Dus, dus die, en, en, en dat is denk ik heel belangrijk. En als je met arme mensen al dus zegt... hoe zorgen we dat ze niet uh, te veel gebruiken... straks is het misbruik. is heel anders dan dat je nadenkt... hoe zorgen we dat mensen zich zelfstandig kunnen redden. En dan is armoede een heel groot probleem. Waar je heel veel regelingen af kan schaffen, als de armoede minder groot was. Ja, we zijn alleen maar aan het controleren. Ja, ja. allemaal wantrouwen. Ja, ja. We hebben nog één persoon niet gehoord. Uh, die, die zegt ook ja, hoor ik. Uh, Eifel, nee, Het IJ van Columbus leg ik op tafel. Nee, wat, Ik wou aansluiten bij wat René ja. zei. De, de mensen die de overheid het hardste nodig hebben... daar vragen we het meeste van. En, dat, en dat, dat klopt niet. Dat deugt niet. Daar moeten we wat aan doen. En dat sluit eigenlijk aan bij wat Kitty en Kees allebei zeiden. Want daar zag ik een overlap in jullie verhaal. We hebben het veel te complex gemaakt met z'n allen. Voor de overheden zelf, de bestuurders. Ja. Maar ook voor de... Inbonus. Dus dat is een grote opgave die we met z'n allen hebben, hebben te slechten. Uh, en die zorgt ervoor dat mensen gewoon afhaken. En ook een beetje dat bestuurders misschien soms afhaken, want ze in Den Haag hebben weer wat bedacht En dat mogen gemeenten dan uitvoeren. Het is even de enige kritische nood die ik richting Den Haag doe. Um, Helaas geen vertegenwoordigers uit Den Haag in de zaal. Anders pakten we die nog even bij de lurven. Maar. Daarom. daarom. Nee, en, en waar je dat bijvoorbeeld ook op ziet. Uh, is, is, als ik naar 2050 kijk. Want dat ja. is een van de, van, de, van de doelen die we vanavond hebben. Is uh, de gezondheidsverschillen. Ja, want je noemde de GGD, noem ja. je even, dat ik die pet ook op heb. En als we naar de gezondheidsverschillen nu in deze provincie kijken... die, die zijn gewoon veel te groot. Je, je schrik je echt een hoedje. We staan als Lelystad niet uh, in het goede rijtje. Of als Lelystad, maar ook niet als Sleffeland. Sorry, dat is de andere pet. Um, en als ik mag dromen over 2050... dan zou ik willen dat we iets meer een gemiddelde provincie werden. Ik hoef niet gelijk de gezondste provincie... want dat doen we dan 50 jaar later misschien... Maar als wij een gemiddelde provincie worden waar de gezondheidsverschillen iets minder extreem zijn als hier, dan, kinderen, dan maakt het minder uit in welke wijk je wordt geboren, hoeveel kans je in het leven ja. hebt. Want ook de kansen die je op gezondheidsgebied uh, hebt, die maken of je mee kunt uh, komen in onze samenleving. Dus of je gaat stemmen of niet, of dat je mee gaat doen in het bestuur of niet. Dus ja. daar zou ik heel graag. En daar, Helpt de, bijvoorbeeld de woningbouwopgave die wij hebben met z'n allen hier. Als we daarnaar kijken met de blik dat we willen zorgen dat dit de gezondste wijken worden van Nederland. Nou dan pakken we volgens mij twee vliegen in één klap. Want dan hebben we en hele mooie wijken, maar ook wijken die ervoor zorgen dat we gezonde ja. inwoners krijgen. Dus we, we gaan de gezondheidsverschillen uh, in de toekomst kleiner maken. We gaan die uh, bestaanszekerheid groter maken. Uh, we gaan. Uh, Zorgen dat we de, verminderen. de complexiteit ik verminderen. Vond dat, ik vond dat wel een, een boute stelling om te zeggen... die complexiteit is een gegeven en daar moeten we maar mee leren leven. Ja, ik ja. denk dat het, dat het wel degelijk ook uh, belangrijk is om goed na te denken voor wie... en dat is eigenlijk wat, wat, wat u ook net zei... voor wie die complexiteit uh, het grootste is. Dat is voor de mensen voor wie complexiteit als zodanig al een probleem is. He, dus, dus we maken het voor onszelf niet eens per se complex... maar wel voor mensen die het het hardst nodig hebben. Ja, mag ik de twee essayisten ook uitnodigen om hier weer wat van te vinden? Mag ik uh, ja, over, over, die, uh, over die complexiteit, hè, om, om misverstanden te vermijden. Ik ben uh, ontzettend voor eenvoud. Hè. Dus alles wat we kunnen reduceren <laughs> aan complexiteit, wat. natuurlijk. Maar ik denk ook hè, dat uh, het... ...te gemakkelijk is, wat je ook vaak hoort, eh, zeker in campagnetijd natuurlijk... Eh, ...om af te geven op, op Europa of op de provincie of op weet ik wat. Hè. Ja. Omdat eh, bij de inrichting van ons openbaar bestuur bij ...alles wat we... Oh, ...we willen dat onze regelingen goed worden uitgevoerd. Dat er geen misbruik van wordt gemaakt. Dat eh, geld terechtkomt, dat middelen terechtkomen waar ze terecht moeten komen. En daar hoort het een en ander bij aan... Uh, Verdeling, toezicht, controle. Dus mm -hmm. uh, ik, ik wil heel erg waarschuwen voor de illusie dat je de dingen eigenlijk, uh, dat, dat we het met z'n allen samen veel te complex hebben gemaakt. En dat we dus gewoon heel veel uh, moeten schrappen. En dan komt het vanzelf goed. Maar het komt niet dat, dat, vanzelf goed. Nee, nee. Is, er, is er hier. Uh, voordat ik naar Kitty ga, toch even in, de, in deze ring kijken. Want ik heb jullie uh, uh, tot nu toe uh, een beetje genegeerd. Uh, zijn er mensen die dit, uh, dit herkennen, die ook bezig zijn met het verkleinen van gezondheidsverschillen of het vergroten van bestaanszekerheid of het verminderen van complexiteit misschien wel? Uh, zijn jullie daarmee bezig of voelen jullie daar een vuurtje branden van binnen? Vinden jullie daar wat van? Zouden jullie wat willen stellen aan iemand? Uh, ja, misschien de... Leen, Leen zelf de, de commissaris ja. van de Koningin, waarom niet? En er komt een uh, camera met een, met een microfoon naar u uh, toe. Oh, Dan... u, uh, u eerst? Oh, ja, sorry, dat had ik niet gezien. Wie ben jij en uh, wat, wat doe je? <laughs> Zou je je even willen voorstellen, wat is je oh, naam? Ja, dat is, uh, ik ben Victor Soeman. Uh, ik zit in de Jongerenraad van Flevoland uh, samen met David en Tatum. Uh, die gaan jullie straks zien. Um, mijn vraag is eigenlijk, uh, jullie zeggen dat jullie de gezondheidsverschillen willen verkleinen van jongeren, dat ze in, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, uh, dat ze in bepaalde wijken dan gezonder zijn dan in andere. Um, vinden jullie dat er ook een nationaal beleid moet komen of moet het echt uit de provincie komen? En of samen, of waar moet het vandaan komen? Meer uit Den Haag of meer uit de provincie? Dank u wel. Nou. nou, ik denk dat armoede is een heel groot probleem. En daar moet je landelijk uh, bijvoorbeeld zorgen dat minimumloon hoger is. En je ziet ook dat uh, gezinnen met armoede dat, dat ja, problematiek onder jeugd toeneemt. Dus da daar kun je in ieder geval... Uh... Den Haag, is iedereen het daarmee eens of vinden jullie dat Flevoland? Uh? Nee, nee, ik hoor nee, hier Flevoland. Uh... Als, het, als het over het aanpakken van gezondheidsverschillen gaat... en gezondheidsbevordering, dan hebben we allemaal een taak. Dus je hebt... In de eerste plaats bij jezelf, gewoon te zorgen dat je gezond leeft. Maar je gemeente, je provincie, uh, het Rijk, iedereen heeft een taak en die heeft allemaal uh, een rol. Want het Rijk kan wetten bepalen of tabak duurder wordt of niet. De gemeente kan zorgen dat jouw straat ook, uh, dat niet veel snackwars heeft. Dat is een ja, heel is een veilig politiek, uh, diplomatiek antwoord. Uh, snap ik ook, want je, je hebt ook ben. gelijk. Maar worden. wie moet oh, er van. dan mee beginnen? Wie, uh... ja, oh, nee, maar, we hebben geen seconden te verliezen. Nee. We moeten allemaal beginnen. Wie moet het voortouw nemen? En uh, René, vind jij dat ook? Ja, het is, het is gezamenlijk. Ik vind het te makkelijk om te zeggen van het is uh, Den Haag. Het is te makkelijk. Mm -hmm. we, we, we als gemeente hebben wij er ook een rol in. Provinciale staat ook en het Rijk ook. Dus we moeten het met z'n drieën moeten we deze aanpakken. En het zit hem echt veel meer in vertrouwen. Vertrouw nou ook de gemeente. Wij weten toch waar de mensen zitten die de hulp nodig hebben. Vertrouw er nou een keer op. En elektriciteit, wat je het net over zit ook in mijn portefeuille. Er zijn gemeenten die stoppen daar nu mee. Hè. Dan kan het Rijk wel geld gaan, gaan, gaan geven aan de gemeente om het uit te delen. Maar de, als je dat intern moet gaan regelen, met alle controles, dat kost zoveel tijd. En we hebben al te weinig ambtenaren. Dus het is echt een, dat zijn knelpunten. Maar ja. draai hem nou eens om en zeg. Uh, als gemeente, nou, zoveel, uh, dit is wat wij willen doen, dit gaat het kosten, maak dat nou over, dan gaan wij er goed mee om. En ja, we gaan het controleren en het komt ook met de nodig controles weer terug naar het Rijk. Dat is even omdraaien. Kitty, dit is helemaal jouw thema. Ja. <laughs> wat nee, vind ja, jij? Het gaat natuurlijk ook over wat voor keuzes maak je. En dat doe je op landelijk niveau, en op provinciaal niveau en op gemeenteniveau. Die keuzes die worden ingegeven door politieke partijen die daar keuzes in maken. En voor het realiseren van meer bestaanszekerheid moeten we partijen hebben die daarvoor kiezen. En het helpt natuurlijk als mensen die daar ook behoefte aan hebben stemmen op die partijen die daarvoor kiezen. En nu is het zo dat we juist die doelgroepen waarvoor je dit wil, dat die zich niet bezighouden met politiek. Dus hier zit ook een kip-ei verhaal. Hè? Dus we hebben bestaanszekerheid nodig voor het realiseren van meer democratische betrokkenheid. Maar we hebben ook democratische betrokkenheid nodig voor het realiseren van meer bestaanszekerheid. Want dan kunnen we pas politieke partijen hebben die daar fundamentele keuzes voor maken. Ja. Dus we moeten, hè, daar ligt ook een sleutel om dit mogelijk te maken. Dus ik ben het helemaal mee eens, mee eens met, met mijn buurman. Maar het betekent ook wel dat we naar dat democratische proces moeten kijken van hoe maakt je dat toegankelijker, ja. um, beter begrijpelijk, um, zorgen dat mensen denken van nou als ik nou daar op die partij stem dan wordt mijn leven een stukje beter en ja. dat vertrouwen dat nou dat is nog heel ver weg ja, ook, ook, <laughs> zijn... het, het, het ingewikkeld... hoe doen we dat dan uh, pragmatisch uh, hoe kun je de politiek nou eindelijk wat laagdrempeliger maken en <laughs> <laughs> wie, wie kun je daar een voorbeeld van noemen van een succesverhaal in Flevoland waar dat is goed is gegaan. Nou, ik, ik denk misschien dat ik dan toch even ga kijken naar de maatschappelijke agenda hier in, in Lelystad, um, waarin we als, als uh, gemeente, in eerste instantie is het initiatief vanuit de gemeente gekomen, maar met uh, maatschappelijke partijen en vooral ook met de, uh, een poging, en dat is de vraag of het al helemaal gelukt is, maar we zijn in ieder geval een aantal stappen gaan zetten mm -hmm. uh, om, om bij inwoners van Lelystad op te gaan halen uh, wat ze willen. En, in, in een tamelijk breed uh, en, en open vraag. De um, manier waarop dat uh, is opgehaald, is, is door aan de ene kant gewoon op straat mensen aan te spreken en, te en de vragen te stellen, maar ook bijvoorbeeld bij ons bij de financiële spreekuren. Juist op plekken waar mensen komen die zich zorgen maken over hun bestaanszekerheid. Uh, gewoon eerst natuurlijk hun hulpvraag uh, bespreken en vervolgens toch even van, goh, wilt u ook meedoen aan uh, uh, deze vragenlijst? Uh, om op die manier ook input te halen en gewoon te zeggen van... Hey, wat is een vindplaats van mensen die zich zorgen maken... van mensen die in eerste instantie eigenlijk vooral bezig zijn... met hun hoofd boven water te houden, toch, toch die vraag te stellen. En op die manier hebben we uh, uiteindelijk duizend uh, of bijna duizend inwoners... Van, uh, van Lelystad kunnen bevragen, niet alleen maar mensen die zich zorgen maken... maar zeker ook wel, uh, om te zorgen dat je... Um, uh, niet de usual suspects uh, aan tafel hebt. Hè? Want dat is, wat je, dat is het risico wat je ja. loopt als je, als je het bijvoorbeeld alleen maar via een app doet... en mensen dan geen telefoon hebben, geen telefoon hebben en die app niet kunnen openen of downloaden of wat ook. Ja. Dus, ja. dus zoek naar de plekken waar de mensen zijn en, en bevraag hen daar... Ja. Uh, op wat ze nodig hebben. Korte reactie. En nou, heel kort in avond. Ja. Twee dingen vielen bij de maatschappelijke agenda. Daar zijn we echt mee bezig. Dus we zijn nog niet helemaal klaar. Maar twee dingen zijn al opgevallen. Inwoners vinden het ontzettend gaaf om gewoon gevraagd te worden door hun overheid. Van, nou, wat, wat wil je zelf? En, en, en, en... Op straat. Dus, dus op ja, ze zijn blij verrast. En willen daar echt wel even de tijd voor nemen. Dat viel op. En het tweede is de, de, dat er ook iets heel spannends in zit voor bestuurders, wethouders, colleges. Maar ook voor de gemeenteraad. Uh, want eigenlijk uh, moeten die erop vertrouwen dat hun bevolking wel het goede wil met de stad. <iPh20> <Hut Century> U hoorde het, is best wel gek als je dat zo uit. maar dat zit er eigenlijk achter. Dus ja. het vertrouwen geven aan de inwoner, uh, dat zorgt er automatisch vol, volgens mij voor dat je ze ziet, dat zij doorhebben, hey, ik word gezien. Nou, dan heb je het begin van een goede, goede relatie. Ja. Maar, dat, maar dat is inderdaad het begin. En dan kom je ja. terug bij wat, wat Truus aan het begin al zei. Je moet vervolgens ook wel laten zien wat je doet ja. met, je met de input. En dat je dus ook daar consistent en consequent in blijft. Ja. Ja. Nou, mooi uh, voorbeeld om even dit eerste deel van de uh, democratie uh, mee te eindigen. Want we hebben natuurlijk jullie allemaal nog niet aan het woord gehad. Jij was zo uh, moedig om één vraag te stellen. Heel veel dank daarvoor. Maar uh, ik heb uh, een manier bedacht dat jullie allemaal even aan het woord kunnen komen. En dan niet allemaal aan deze tafel. Drie, twee, twee en je maar! Woe! Oh! Ja! Ja, leg lekker hoor. Ja, leg ze snel op tafel. Ja. Wat een mooi Sinterklaas gevoel zo, hè? Ja, kijk, er liggen prachtige. Nou, zullen we er. We gaan er drie openvouwen om mee te beginnen. Eén, twee, en ik pak er gewoon één, drie. Oké, okay. omzien naar elkaar. Ontstapelen, mooi woord. Meer vertrouwen naar burger. Nou dit meer vertrouwen naar burger, daar hebben we het over gehad. Omzien naar elkaar, vind ik een interessante. En ontstapelen... Dat vind ik eigenlijk een, nog een intrigerende woord misschien wel. Wie heeft dat opgeschreven? Ontstapelen. Kijk, mag daar alsjeblieft een, uh, een microfoon naartoe. Want ik ben heel erg benieuwd waarom je dit op hebt geschreven. Waarom denk je dat, dit, dat we dit meer zouden moeten durven doen? Alle eer naar mijn hele Zou je even willen gaan staan alsjeblieft? Dan kunnen we je nog beter in beeld brengen. Het is niet live, dus dat scheelt. Kan eruit. Uh, nee, allereerst naar mijn hele groepje, want ik heb het alleen maar opgeschreven. Um, en jouw naam? Astrid, en ik ben van uh, Flavor. Um, uh, wij hebben ontstapelen opgeschreven, opge uh, dat kwam een beetje uit keuzestress, uh, fouten durven maken en alle ingewikkeldheden die uh, inmiddels uh, uh, nou ja, het, de inwoners heel ingewikkeld maken om allerlei dingen aan te vragen. Dus we dachten, als je nou weer een beetje afpelt en teruggaat naar de basis en dan eens kijkt, oké, okay, wat hebben we nu nodig om wel te zorgen dat we al die veiligheidsclausules en al die marges hebben ingebouwd... zodat het niet verkeerd kan gaan of er uh, fraude gepleegd kan worden... maar wel weer terug naar die simpelheid, zodat het voor een grotere groep toegankelijk is. Ja, terug naar de simpelheid. En betekent dat dan ook minder uh, regels? Ja, betekent het ook. Uh, Kitty, ik geef hem toch even terug aan jou. Is dat een woord wat in jouw onderzoek wel eens terugkomt, ontstapelen? Nee, dat is een, een mooi woord, Astrid. Ja, het nee, is eigenlijk zich uh... Kijk, het meer eenvoudig maken zou dan bij kunnen dragen aan het vertrouwen dat mensen hebben in de overheid. En daar hebben we natuurlijk met z'n allen wel behoefte aan. Hè? Dus dat, dat mensen. Het idee hebben van als ik dingen aanvraag of ik heb ergens behoefte aan en ik doe communicatie. Voor hen is dat hetzelfde als dat ze stemmen op een politieke partij. Want dat wordt ook in dezelfde context en contraire. Dus in die zin hè, lijkt me dat heel zinvol sowieso voor onze samenleving. Maar ja wij hadden het even al in de pauze over dat dit gesprek al heel snel gaat over de zorg. En over hoe we betere gezondheidszorg krijgen. Maar als je het vertaalt naar democratie en naar hoe, hoe je tot stemgedrag en tot vertrouwen van mensen in de overheid leidt. Dat, dat daar dan nog wel ook stappen extra moeten worden gezet. Dus eh, enerzijds dingen eenvoudiger maken, ja. Maar ook dan nadenken over hoe diezelfde groep dan vertrouwen krijgt in um, onze representatieve democratie. En de stappen neemt om die politiek um, ja, daar een bijdrage aan te leveren en ja. iets van te vinden. Ja. Kees, er iets wat in jouw uh, uh, papers wel eens voorkomt? Vanaf vandaag, uh, denk ik. Ja, uh, dus, ja. uh, ik, uh, ik vind het wel een heel mooi idee, eerlijk gezegd. en uh, Ik dacht zelf ook toen ik het hoorde, dit heeft heel veel te maken met de menselijke maat. En als je kijkt naar wat er verkeerd gaat in het openbaar bestuur en in, in de politiek ook, uh, dat is uh, zodra de, de menselijke mate, de... de, de nou ja, degene voor wie je het doet, als die eigenlijk uit beeld verdwijnen. En uh, ik heb zelf, uh, nou ja, we kennen allemaal uh, toeslagen, schandaal. En als je daarnaar kijkt, dat is een, een, een, uh, ja, een heel deprimerend, maar ook tegelijkertijd een heel goed voorbeeld wat er gebeurt. Als je daar uh, op een gegeven moment het beleid centraal stelt en uh, de procedures en uh, de mensen voor wie je het doet uh, buitenlaat. Dus dat is een opgave, hè. Dus ik weet niet of het, dat is toch een beetje mijn refrein geworden, ik weet niet of het daardoor allemaal meteen eenvoudiger wordt en zo. Dat, dat, maar het is wel heel erg nodig uh, om vertrouwen te winnen, want zo begonnen we deze discussie. Uh, vertrouwen in politici, vertrouwen in de politiek uh, is laag en, en is ook behoorlijk uh, gedaald. En uh, dat is eigenlijk wel uh, ja, iets wat, wat uh, met, met voorrang hersteld moet worden en dat is ontzettend moeilijk. Ja. Laten we er nog meer openvouwen, want misschien komen nog meer interessante woorden tegen voor... Uh... Wat voor woorden... Uh... Ah, je geeft hem aan mij. Kees, wat, uh, wat heb jij? Het je... gaat over de burger beter laten participeren met slimme tools. Ah. En, je, en je als bestuurder kwetsbaarder durven opstellen. Oeh, dat zijn eigenlijk twee, uh, twee dingen, hele ja, verschillende ja. dingen. Meer maar tools dat... en meer kwetsbaarheid. Hmm. <laughs> uh, hoor mij en zie mij. Dat klinkt, zelfs, uh, dat klinkt bijna heel poëtisch. Uh, hoor mij, zie mij. Dat moet in elk gemeentehuis voortaan hangen, en in het provinciehuis. En in het provinciehuis. Ja. Een soort van uh, mantra. Uh, durven, tijd investeren in elkaar, nieuwsgierigheid om elkaar echt te begrijpen en zo aan vertrouwen te bouwen. Ja, tijd investeren in elkaar. Even kijken. Ik vind het eerlijk gezegd, die kwetsbaarheid hebben we het ook nog niet over gehad. Dat vind ik ook een geweldig concept. Kwetsbaarheid, laten we het daar eens over hebben. Wie heeft dat opgeschreven? Kwetsbaarheid, ja. Kijk, zou jij dat uh, zou je, uh, willen toelichten? Even voor de camera en zou je misschien willen gaan staan? Dan kan iedereen in deze mooie zaal jou zien... En ik ben heel benieuwd wie je bent en welke organisatie je bent. Uh, mijn naam is Harm Dijkstra, ik ben van de provincie Flevoland. Heeft iedereen jouw naam gehoord? Sorry. Harm Dijkstra. Kijk, Harm. En wat, uh, waarom vind je dat, dat bestuurders kwetsbaarder uh, moeten zijn om die democratie te verbeteren? Nou, ik, ik vind wat je, wat je soms ziet is dat uh, bestuurders soms kosten wat kost vasthouden aan bepaalde standpunten. Terwijl ze misschien wel weten dat dat niet eigenlijk niet kan of dat ze uh, op de standpunten terug moeten kunnen komen en je ziet soms een beetje een reactie ontstaan van dat ze kosten of het kost van standpunten vasthouden en dat, ja, dat werkt in mijn optiek de, de oplossing niet in de hand. Soms kun je als bestuurder ook wel eens een verkeerde keuze hebben gemaakt en dat moet je toe durven geven en dat, nou, dat wens ik bestuurders toe dat ze dat durven zodat dat gesprek ook goed op gang komt. Ja. Mooi. Nou, uh, laat ik de, de, de, de wethouders toch maar meteen dan mee confronteren. Van, uh, zouden jullie dat... Zien jullie dat ook? En, ja, je kunt het over jezelf hebben, maar, maar je mag het wat mij betreft. Nou, ik weet een heleboel collega's. Uh, ja. <laughs> nee, het is, uh, het, het is voor elk mens moeilijk om je kwetsbaar op te stellen. Maar helemaal uh, voor politici? Uh, helemaal of niet? voor politici. Als je weer eens een keer gekozen wil worden... of je wil graag door als bestuurder... Uh, maar net spraken uh, wij ook in de pauze en Kees had toen een hele mooie uh, toevoeging aan het gesprek die ik nu uh, van, je, van je kopieer uh, splagiaat dit. Uh, bestuurders moeten ook nee durven zeggen als iets niet kan en dat is soms terugkomen op een eerdere uh, uh, belofte in een verkiezingstijd bijvoorbeeld. Um, maar ik, de, de, de, ik ga nu een enorme simplificatie doen, maar als we twintig jaar geleden, of langer terug al 25 jaar geleden, nee hadden gezegd, dan hadden we nu niet een stikstofprobleem gehad. En zo zijn er wel meer vraagstukken die als er eerder nee was gezegd of had gezegd van niet alles kan, maar dit kan nog wel, dan zou het makkelijk zijn. Maar dat is soms heel moeilijk voor bestuurders, want ja, we willen door met z'n allen en we willen meters maken en successen en... Ja. Dat is uiteindelijk waar we natuurlijk voor zijn. Dus ja. Ja. Maar, ik, ik, maar ik neem de les te hard en ik ga ja. ook kwetsbaar uh, <laughs> opstellen. Vanaf morgen meteen gewoon. Nee, maar, maar René, wat, waarom denk jij dat het zo moeilijk is voor bestuurders om kwetsbaar te zijn? Wat maakt het nou moeilijk in ja. Nederland? Dus, nou, dat hangt van het thema af. Hè. Je pakt er net een hele goede. De, uh, heel vaak uh, zijn bestuurders meer op de hoogte van een bepaalde zaak of kwestie. Daarbij hebben ze allemaal kennis uh, aangehoord van specialisten en die, uh, die komen dan met een goed voorstel, goed onderbouwd, wat eigenlijk best goed is. Ja, daar moet je wel voor gaan staan, vind ik als bestuurder, want dan doe je iets wat echt goed is. Maar er zijn ook zoiets andere dingen, waarbij uh, wat op een andere manier bij je terecht komt. En, en, en daar zitten we denk ik als bestuurders ook wel een beetje uh, lastig en dan zouden we best wel wat vaker op uh, kunnen staan en kunnen zeggen ja, maar dit moet je niet gaan doen. Helaas is het wel zo dat de raad altijd besluit. Hè? Dus het wethouderschap is een hele bijzondere functie. Uh, je denkt dat je veel te zeggen, maar dat valt best tegen. Uh, maar je, doet wel eens, je moet je stinkende best doen. En dus, ik vind dat ik een functie heb aanvaard die al heel veel durf en lef vertoont. Want ik moet mijn stinkende best doen voor onze inwoners. Want ik moet die raad zien te overtuigen. En dat... Hè, als je dan kijkt naar het DURF, de participatie heb ik net gehoord. Participatie is ook iets wat wij dan veel doen in onze mm -hmm. verschillende projecten. Dus bij de uitvoering pakken wij de burgers er wel degelijk ook bij. Maar waarom is, het, waarom is die kwetsbaarheid, dat nee zeggen bijvoorbeeld, waarom is dat zo moeilijk? Dat hoor ik nog niet heel erg. Nou, nee zeggen vind ik op zich, persoonlijk vind ik dat niet zo moeilijk. En dat doe ik ook. Um, Oké, okay, je collega's het. dan. <laughs> nou... Politiek correct wat denk je? antwoord wens je dan? Ja, nee. Maar waarom, is, het, is het omdat, omdat politie graag herkozen het is niet willen leuk, worden? Het is niet leuk om tegen iemand te zeggen dat zijn grond, waar hij uh, jarenlang met zijn handen dat aan het opwaarderen is, dat je tegen zo iemand zou moeten zeggen: vanaf nu is jouw grond niet meer goed voor landbouw. Dat is een enorme impact. Mm -hmm. Dat is niet leuk, maar dat moet je wel doen. Ja. Ja, dus ik snap dat, wel dat het lastig is. Ja, en wat. Ik, ik vraag even aan. Truus, is er een manier die jij kan verzinnen van, om, het, om het makkelijker te maken, zou ik bijna zeggen, laagdrempeliger te maken of drempels weg te nemen om kwetsbaar te zijn? Wat kun je daar aan doen? Nou, eigenlijk moet je mensen prijzen die dat doen. En nu zie je enorme angst. En dat heeft ook met media te maken. Mm -hmm. En... Uh, de laatste jaren hebben ambtenaren ook cursussen gekregen hoe je je wethouder, politiek, uit de wind, en welke politicus dan ook, politiek uit de wind kan houden. En vroeger was de, de rol van de ambtenaar meer uh, de, de, de deskundige die ook tegen de wethouder zei dat iets niet kon. En nou ja, ik heb gezien dat velen zo'n cursus moesten volgen. En dat is eigenlijk niet de goede cursus. Want ik denk mm. dat je gewoon uh, dat ambtenaren ook tegenspraak moeten hebben. En op hè, en en dat dat wens ik echt iedereen toe. En, uh als, er gewoon, als, je, als je dus verbetering of zegt dit is niet goed gegaan of het kan beter... dan wordt het over het algemeen door mensen best heel erg gewaardeerd. Maar als daar natuurlijk een heel media overheen gaat... Ja. dan snap ik ook wel dat je daar heel bang voor bent. Ja. Dat, dat wil je niet. Dus je het, bent een draaikont en dat soort beschuldigingen ja. krijg je dan. Ja. En dat is natuurlijk heel logisch. Overal moet je kunnen verbeteren. En dat, nou ja, dat zie je in de toeslagenaffaire. Je kan je prioriteiten durven stellen. En, en dus als je prioriteiten stelt ga je ook op een gegeven moment beter. Ja. Prioriteit stellen, ja, dat is dat ook een dat mooie les. les. Dat, is, ja. dat vraagt om durf en moed. Mooi, mooi. Ik vouw er nog even drie open. En uh, dan uh, zijn we het banken, ben ik bang alweer door onze tijd heen. Dit is een uh, mooie. Oké, okay. wauw. Zoek actief bij voorbereiding mensen op. Stel open vragen over dilemma's en luister oprecht. Eh... Uh loten van duizend inwoners die ook mogen kiezen. En laat inwoners keuzes maken en voor dat uit en voer dat uit. Wauw, hier staat een heel groot keukentafel. <laughs> ook intrigerende die is ook democratie de aan de democratie. keukentafel, ook ja, ja. heel interessant. Hier staat, dit is ook al, al een prachtig uh, onderwerp, spreekt helemaal voor zich volgens mij. Uh, deze hebben we nog niet gehad. hè? Meer burgerparticipatie, vanuit vertrouwen handelen, minder controle, minder uit angst. En reageer vanuit de goedheid van de mens. Oh, dat is ook een mooie. Welke zullen we doen? De goedheid of de keukentafel? De goedheid. Goedheid? Ja? Reageer vanuit de goedheid van de mens. Wie heeft dat opgeschreven? Nou, er zit wel een mooie link naar kwetsbaarheid. Ja, dat is waar. Meer goedheid. Zou, uh, zouden we daar... Uh, Heen kunnen gaan met een uh, camera en een geluid. En zou jij dan willen gaan staan? Want ik ben heel benieuwd waarom we meer moeten reageren vanuit de goedheid van de mens in 2050. Waarom de, waarom de democratie daar beter van wordt. Ja, uh, Alice, mijn naam is uh, Maart Vnerp van Erp uh, van Sportservice Flevoland. Uh, wij sluiten eigenlijk een beetje bij elkaar aan wat hier aan tafel gezegd wordt. Dat er... Uh, uh, eigenlijk heel veel vanuit de angst vanuit burgers wetten worden gemaakt... en bepaalde dingen worden gedaan. En eigenlijk dachten wij, hey, waarom gaan we niet... Eigenlijk wordt alles gecontroleerd, heel veel controle. En eigenlijk moeten we die controle gewoon durven weggeven. En als wij durven om vanuit de goedheid van de mens weer dingen te doen... daarop te vertrouwen, dan vertrouwt de burger misschien de politiek ook weer... de democratie. En daarom zei ik, ga uit van de goedheid van de mens... en zorg voor minder regels, minder controle. We doen dat volgens mij omdat we die een op de tien willen voorkomen, die fouten, misbruik wat er uh, gemaakt gaat worden, maar ga die 1 op de 10. Neem het voor lief, ga op die 9 op de 10 focussen, dus ga uit van de goedheid van de mens. Dat is een beetje mijn boodschap. Wauw. Oh. Je krijgt zelfs een applaus voor. Nou, dan heb je iets goeds gezegd hoor aan tafel. Ik gooi hem even gewoon in het midden van de tafel. Me meer uitgaan van de goedheid van de mens. Ja, nou echt. Het is uh, hartstikke goed dat je dat zo zegt. Dat is echt, uh, dat, dat, hier draait het echt om. Um, Eén klein dilemmaatje, dat, dat is de media. Uh, want die pakt dan die, dat ene incident op en die ja. gaat dat zo groot maken. Dus Zouden we journalisten zou anders moeten opleiden? Nou ja, die worden, nou, als je de, naar de journalistenopleiding <lacht> kijkt, dan worden ze goed opgeleid. Alleen ergens gaat er wat verkeerd. <lacht> uh, ze doen interviews, ook met ons. Ik ben ja, zelf journalist geweest. Even. Nee, nee ja. maar serieus, als je ja. goed naar de opleiding kijkt, dan wordt niet ingezegd van ik moet een one-liner als titel hebben, die pakkend is, die niet slaat op het artikel, waar goed de feiten in verwoord staan. En dat is een beetje wat er gebeurt. Hmm. Dus je ziet een hele merkwaardige kop, en de, de inhoud van een artikel is vaak feitelijk heel erg goed. Ja. Dus daar, daar zit hij een beetje. Dus, ja. dus die, die moeten ons wel knappen. Om jullie hebben te maken met de goede burger. Hè? Ja. Dus je, we hebben um, de goedheid van de mensen en je hebt... Het burgerschap in Flevoland, waar je met elkaar ook wel iets van vindt wat dat betekent. En ja, dat betekent ook dat je, je als burger um, verantwoordelijkheid voelt voor je gezin, voor jezelf, voor je gezondheid, voor je directe omgeving in de wijk, voor he, de, hoe het in de provincie georganiseerd is. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf en daar kunnen we volgens mij wel een aantal keuzes in maken van hoe je dat nog meer stimuleert, meer is, hoe zou, hoe je dat, dat, dat in het was onderwijs mijn volgende. Hoe je zorgt dat je... Hoe doen we dat? Wat, wat, wat, wat volgens mij verschrikkelijk belangrijk is... Al, al zeker 30 jaar worden burgers ook door overheden... niet meer als burger aangesproken, maar als consument. Dus die komen iets halen. En, en als overheid zeg je dan ja of je zegt nee... maar in principe ga je ervan uit dat die burger een consument is. En volgens mij is dat ook echt een... Een, een voedingsbodem voor inderdaad het steeds verder doorregelen van de producten die je, die je dan hebt. Hè, met, met alles erop en eraan. Maar hoe doen terwijl we dat wel? Ja. Nou, terwijl Sorry. je dus inderdaad terug moet naar uh, uh, die andere relatie tussen overheid en, en burgers. Uh, waarbij vertrouwen de basis is. En vertrouwen vraag je niet. En vertrouwen eis je al helemaal niet op. Maar vertrouwen kun je alleen maar geven. Uh, dus als je als, als politicus, als uh, uh, ambtenaar, als uh, maatschappelijke organisatie, of wie dan ook, vertrouwen geeft aan je burgers, dan krijg je het ook terug. We hebben daar een mooi voorbeeld van. Ja. ja. We hebben in uh, noord oost wij een aantal dorpen en we hebben een stad. Uh, dus we hebben beide combinaties. En in de dorp hebben wij dorpsbelangen. En dat functioneert een beetje zo. En dat is, het, ik ben daar nu een aantal keer geweest. Het is echt zo... Ja, vet gaaf vind ik het, om dat te zien. Wat zijn dorpsbelangen? Dat, dat is zeg maar een soort van, ja, een soort van uh, uh, voorzitter met, uh, uh, met mensen die wat regelen. Dus met een eigen bestuur. En uh, uh, die, die vertegenwoordigen de belangen van het dorp. Dus er komen 70 tot 100 mensen komen er op een avond. En die gaan met elkaar discussiëren over ze het dorp, uh, in elkaar, of, hoe ze dat willen doen. Ik ga er als wethouder naartoe. Ik dacht, nou nu krijg ik heel veel opdrachten mee. Niet één, ze doen alles, zelf pakken ze het op. Uh, ze vragen subsidies via ons dan bijvoorbeeld aan en zo. En dat werkt zo fijn. En daarin vind je dat wat terug, dat zo, meer dat sociale bij elkaar weer. Dus je geeft ze, zo geven wij wat meer vertrouwen aan hun uh, dorpsbelangen. En ze corrigeren elkaar ook, dat is ook wel leuk om te zien. En zou je in jouw uh, droom, uh, ga ik toch nog even dromen, zou jij willen dat dat in elke uh, stad van Flevoland zo zou zijn? Nou, dat zou ik wel willen, maar ik weet, en daarom zeg ik, we hebben wijken en dorpen, en in de wijken is dat veel complexer, want daar geldt een andere problematiek. En, en die zit voor mij nog weer, daar kom ik er weer op terug, bestaanszekerheid. Terwijl in het dorp is dat veel minder het geval, en zie je dat er veel meer elkaar, ze zoeken elkaar op om dingen te doen, feesten te organiseren, van alles. ja. Oké, okay, heel mooi punt dus uh, die uh, uh, handelen vanuit de goedheid. Uh, ik, uh, ik, heb, ik heb er nog één uh, vraag en dat, die geef ik even aan de jongeren. Die gaan ons nog één vraag stellen aan tafel. Jongerenraad, jullie zijn hier bijeengekomen met z'n drieën geloof ik. En één uh, van jullie uh, gaat uh, een vraag stellen en wachten heel even op de microfoon. Ja, we hebben net een heel mooi gesprek gehad over democratie en wij willen ons graag even terugbrengen naar, de, naar het hart van de democratie eigenlijk, het stemmen. Er werd al eerder aan tafel gezegd, um, mensen naar de stembus krijgen, dat gaat niet vanzelf, daar moet je hard voor werken. En dat bleek maar weer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, slechts 36% van de jongeren tussen 18 en 25 jaar ging stemmen. En nu is er ook bewezen dat uh, mensen die bij hun eerste verkiezing gaan stemmen... dat vaak later in hun leven ook blijven doen. Dus extra grote reden om jongeren naar de stembus te lokken. Maar hoe doe je dat? En hoe uh, ja, zorg je dat jongeren gehoord worden met oog op de toekomst van Flevoland? Hoe zorg je dat jongeren meer gehoord worden? Ja, Kees. Ik heb wel een, een simpel voorstel. Uh, verlaag de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar... Dat is een voorstel wat al lang in Nederland rondzweeft, waar af en toe over gesproken wordt. In sommige andere landen is het al gebeurd. Mensen denken vaak dat het buiten is of is, maar het is heel gewoon in een aantal landen. Hmm. Uh, en het grote voordeel bij jongeren, kiesgerechten de leeftijd, is dat de jongeren dan uh, bijna allemaal nog op school zitten. En je ze dus uh, ook via de school heel goed bij wijze van spreken stemlokaal in kunt praten. Verlaagde kiesdrampel naar 16 jaar. Zijn er nog andere ideeën om jongeren meer te betrekken of te laten stemmen? Ja, het is een beetje flauw, hè? maar ik wil eigenlijk de vraag terugkaatsen. Want als, als iemand weet hoe we jongeren naar de stembus kunnen gaan, dan zijn het jongeren zelf. Dus hebben jullie zelf ideeën over uh, hoe we uh, jonge mensen naar de stembus krijgen? Ook een beetje gelet op de discussie die we natuurlijk hebben gehad vanavond. Dat we niet over de burger maar met de burger moeten praten. Zijn dus jullie zelf suggesties die wij mee kunnen nemen? Ja, um, de stemgerechtige leeftijd verlaagd naar 16 is dus iets wat, waar wij het zelf ook over hebben gehad. Ja, Alleen nu blijkt uit onderzoek dat heel veel jongeren daar eigenlijk niet op zitten te wachten, en zelfs zeggen dat ze dan niet naar de stembus. Um, Zouden gaan. Dus het probleem lijkt eigenlijk dieper te liggen. Dus dat zij zich eigenlijk niet uh, gerepresentateerd voelen door de mensen die nu in uh, ja, provinciale staten, gemeenteraden zitten. Dus ja, ik denk dat we toch daar meer naar moeten kijken. Uh, als in hoe ligt hun interactie met jongeren en hoe kunnen ze daar uh, ja, meer naar kijken. Dat geldt eigenlijk voor heel veel andere groepen die niet naar de stembus gaan. Maar is er specifiek iets uh, wat... Uh... Wat jij kan bedenken uh, waardoor jongeren wel naar die stembus gaan. Uh, misschien hebben we even... Of, moeten we dat, of moet dat daar. gewoon nog onderzocht worden? Dat kan ook, hè? Ik denk uh, bijvoorbeeld de maatschappijleerlessen die uh, bijvoorbeeld uh, worden gegeven op de middelbare scholen... om eigenlijk dan te benadrukken hoe belangrijk het is om politiek uh, betrokken te zijn. Ook als jongeren, want het, uh, je doet er wel degelijk toe. En ik denk wel dat dat heel erg ontbreekt. Uh, althans, als ik omheen kijk, uh, zelf laatst, in mijn laatste jaar op de middelbare school... en als ik kijk naar de maatschappijleerlessen van vorig jaar denk ik, ja, dan hebben ze wel wat steken laten vallen. Dus ik denk, om uh, jongeren meer proactiever te krijgen in de politiek... denk ik dat ze uh, meer nut moeten nou, er, ervaren. Dat, uh, dat, dat zij ook heel erg belangrijk zijn uh, nou, in de die, samenleving. Ja. Dank je wel. Die nemen we mee. En volgens mij heeft Kitty daar ook al toevallig al iets over geschreven in uh, haar essay. Uh, ja. Kan jij dat beamen, Kitty? Ja, die... of, nou ja, het gaat om he, betere informatie, andere vormen en meer vertrouwen. En nou ja, als je die andere vormen, daar moeten we ook naar zoeken. Want wij hadden het net al even over, wat zou toch makkelijk zijn als je op je telefoon zou kunnen stemmen. En niet met je formulier naar de stem moet en dan eerst je he, in al die partijen moet verdiepen in, in verschillende partijprogramma's. Mm -hmm. Die je allemaal zelf actief mm -hmm. moet gaan opzoeken. Nou, dat, dat is allemaal niet zo handig. Kunnen we dat niet een beetje... Anders en meer eigen tijd gaan organiseren. Weet je, als we daar nou ook eens onderzoek naar zouden doen hè, ja. van andere manieren waarop je dingen toegankelijk maakt en de informatievoorziening bij de doelgroepen krijgt, ja, dan lijkt het me dat we ook wel stappen kunnen zetten. En dat is in 2050. Kunnen we daar volgens mij wel komen? Want ja. hè, daar ja. hebben we dan nog 30 jaar de tijd om de beveiliging en zo allemaal wel goed te regelen. Ja. Nou, dank jullie wel in ieder geval voor uh, uh, jullie input uh, uit de za zaal om te ontstapelen. Om uh, uh, te reageren vanuit de goedheid van de mens. En om uh, als politicus kwetsbaarder te zijn. Dat uh, wensen we Flevoland in 2050. Allemaal toe wat betreft de democratie. Ik moet hierbij de eerste helft van de avond al uh, afronden. Ik ben heel benieuwd uh, hoe het met jullie gaat. Maar uh, het buffet is weer geopend uh, voor jullie. En jullie hebben uh, nou, 28 minuten, zal ik zo heel streng zijn. Om... Ik verwacht jullie om half acht uh, hier weer uh, terug. Heb ik dat goed? Dan gaan we starten met uh, het tweede deel van de avond. Dus neem even pauze. Dank jullie wel.